Ik heb nog even tijd om een wandeling te maken. Ik heb daarvoor ook een app, wandelknooppunt. Zien of er hier in de buurt een wandeling is die ik kan maken. Je kan je boswandeling zo AI maken als je zelf wil. Als je gewoon bijhoudt waar je allemaal bent geweest, dan komt daar niet altijd AI bij kijken. Maar zodra je een leuke wandeling wilt plannen, dan kijkt zo'n app waar andere mensen hebben gewandeld en beveelt je zo een leuke wandeling op mate aan. Dat is vaak wel AI. Kun je nog een fotootje om naar de mama te sturen. Camera's kunnen herkennen wat een gezicht is en wat een landschap is. En passen de instellingen van die camera daarop aan. Zo zorgt AI voor kleine verbeteringen bij technologie die al lang bestaat, zoals een fotocamera. Ah, oh. welke plant zou dit zijn? Ik heb daarvoor ook een app, hè? Wacht. Een app die planten kan herkennen, die maakt zeker gebruik van AI. Zo'n app heeft geleerd van heel veel andere foto's van planten welke planten jij precies hebt gefotografeerd. En die slimme oplossing is er gekomen omdat een natuurliefhebber de eenvoudige vraag had, welke planten zie ik allemaal om mij heen? En ik zie dat het een Songus oleraceus is. Of een gewone melkdistal.